Hi, ik wilde heel graag een video maken over wat je kunt doen tegen hoofdroos, tegen roos in je haar. Want het kan echt een heel vervelend probleem zijn. En eerlijk gezegd, ik heb er ook last van. En um, ik heb een paar trucjes waar je op kunt letten. Um, ook een product wat ik heel erg fijn vind. Dat heel goed tegen roos werkt. En daar zal deze video om draaien. Ik hoop dat je er iets aan hebt. Want als je last hebt van roze haar, ja, dat is gewoon echt enorm irritant. <laughs> Oké, okay, er spelen verschillende factoren een rol bij de oorzaak van roos. Um, ten eerste kan het erfelijk aangelegd zijn: het kan zijn dat je dat het in de familie zit. En dat je sneller last kan hebben van roos. Het kan ook zijn dat je weerstand iets lager is, waardoor je um, last, sneller last kunt krijgen van roos of um, dat je heel veel stress hebt. Ik merk aan mezelf als ik in de stressvolle periode zit, dat ik dan automatisch veel meer, veel sneller last heb van roos. En um, ik kleur ook mijn haar, dus dan belast je eigenlijk je hoofdhuid, maak je de hoofdhuid wat onrustiger en wat vatbaarder door. En uh, daardoor kun je ook sneller last krijgen van roos. Zijn er zijn ook nog wat andere oorzaken. Maar het ligt er ook heel erg aan wat voor soort roos je hebt. Want je hebt namelijk droge roos. En dat zijn echt die schilfers die je ziet in je haar. En die dan naar beneden dwarrelen. En als je dan zwarte kleding in hebt, bijvoorbeeld dit zwarte jurkje. zit het in één keer onder de sneeuw. <lacht> dan heb je allemaal van die witte spikkeltjes? Dat zie je wel eens bij andere mensen. En uh, dat is gewoon super irritant. Maar je hebt ook uh, natte roos of ja, vette roos. En dat is zeg maar als de schilvers ophopen op je hoofdhuid En dan zou het ook kunnen zijn dat je iets anders hebt dan roos. Dat het iets diepgaander is, iets, iets erger. En dan is het belangrijk dat je naar de huisarts gaat. Want um, soms kan het ook gaan ontsteken en dan heb je echt ongelofelijke jeuk. En als je dan vette roos hebt... Dan kan de huisarts je wellicht beter helpen. Uh, maar waar je zelf op kunt letten. Als je snel last hebt van roos. Zeg maar, om het een beetje te voorkomen. Zeg maar, dat is als allereerste um, douche niet met de heet water. Heet water is best wel beschadigend eigenlijk voor je hoofdhuid. Vind je hoofdhuid niet heel erg fijn. Houd het gewoon rustig. Wat koeler. Niet te, niet te heet. Uh, tweede tip die ik heb. Is. Um, spoel goed al het zeep en shampoo uit je haar. Um, soms kunnen overige. Of overgebleven zeepresten ervoor zorgen dat je hoofdheid sneller geïrriteerd is. Ik merkte aan dat um, ik door een shampoo, het gebruik van een shampoo, um, die van L'Oreal de Rode Lijn, die ik eigenlijk heel erg fijn vond, speciaal voor gekleurd haar, dat ik juist daarvan roos kreeg. Dus het zou ook bijvoorbeeld een soort reactie kunnen zijn op een product wat je nu gebruikt. Dus denk er eens aan om misschien dan te gaan switchen en een, op een andere shampoo over te stappen om te kijken hoe het dan gaat. Want misschien is het wel zo'n reactie. Um, dat is de andere tip die ik heb. En um, wat ook belangrijk is, is dat je het gewoon goed voor jezelf in de gaten houdt. Van, heb je er altijd last van? Um, wanneer heb je er meer last van? En um, Heb je misschien, net zoals ik, het sneller als je stress hebt? Of als je je niet zo lekker voelt of wat dan ook? Uh, dat zijn allemaal dingetjes die je dan in de gaten kunt houden. Uh, ik heb best wel veel shampoos geprobeerd die tegen roos werken. Echt best heel veel. Want er werkte niet heel veel, kan ik je vertellen. Um, ik denk dat ik over het algemeen best wel ja, heftig last heb van roos. Maar ik heb ook producten gevonden die voor mij heel goed werken. De, het eerste product, wat ik heel erg fijn vond, dat was van Vichy. De anti-roos shampoo, die kost ongeveer een tientje. En dat is een hele oranje shampoo. Die werkt ontzettend goed, maar die gebruikte ik toen ik mijn haar nog niet kleurde. En toen ik mijn haar kleurde en ik ging die shampoo gebruiken, merkte ik echt dat mijn haar er veel doffer van werd. En de kleur trok er veel sneller uit. En dat was eigenlijk best wel zonde. Maar hij werkte wel goed, dus ik was er heel erg blij mee. En het andere merk, wat ik heel erg fijn vind, en dat is de shampoo die ik nog steeds gebruik. Dat is deze van KMS, het Remedy heet die. En een dandruff shampoo. En um, ik zal even achterop lezen wat erop staat. Verwijdert schilfers en biedt een verzachtende verlichtende werking voor de jeukende hoofdhuid. Gebruik, opschuimen en uitspoelen indien nodig herhalen. Voor optimaal resultaat minimaal twee keer per week gebruiken. Ik laat hem meestal nog een beetje inwerken. Want ik vind het heel erg prettig voelen. Heel kalmerend op mijn hoofdhuid. En um, mijn haarkleur gaat er niet van achteruit. Dus daar ben ik echt super over te spreken. En daarmee vond ik ook dat die van Vichy, die had een beetje een hele aparte geur... En um, deze van KMS die ruikt gewoon heel erg lekker. En hij is een beetje blauwig. Ik zal het wat laten zien. Hij is bijna op, ik moet een nieuwe fles kopen. Ik moet echt nodig naar de kapper. Kijk, het is heel lichtblauw. Ik heb maar een klein beetje uitgekregen, want ik had het gedeeld niks om de fles op zijn kop te zetten. Maar um, het is een heel fijn product, want het ruikt ook heel... Ja, hij ruikt heel fris en een beetje... Ik kan het eigenlijk niet omschrijven. Een beetje kruidig en toch fris. En ik vind het heerlijk om een paar minuten te laten inwerken op mijn hoofdhuid En daarna weer uit te spoelen. Ik kan het dus zo nodig twee keer doen als je dat nodig vindt. Als je denkt ik heb echt superveel schilvers en ik vind het fijn om het twee keer te doen. Dan is het twee keer ook prima. Um, wat ik doe zeg maar als ik heel erg veel last heb van roos. Dan um, was ik eigenlijk vrijwel elke keer dat ik mijn haar was in de week. En dat is niet super vaak. Ik was mijn haar iets van vier keer per week. Misschien drie keer. En was ik het sowieso met uh, anti-roos shampoo. Tot ik echt het gevoel heb dat het weg is. Dat het niet minder is. Maar dat het echt weg is. En daarna ga ik het eigenlijk verminderen. En um, ga ik een andere shampoo ernaast gebruiken. Um, ik gebruik daarnaast een andere shampoo van de kapper. Um, van, de, van een andere lijn, maar um, die, uh, gewoon een hele milde shampoo, niet zo'n heftige shampoo. Omdat het uh, ook beter is voor de kleur in je haar. En um, de kapper zei van ja, je kunt ook best wel zeg maar, af en toe gewoon die anti roos shampoo ernaast gebruiken. En ondertussen een andere shampoo gebruiken. Dus uh, dat is wel fijn, want zo'n fles is best wel... Uh, hij is best wel uh, prijzig. Nou ja, prijzig oh ja, Het is net wat je gewend bent. Hij kost iets van 19 euro. Um, maar hij werkt echt super goed. Dus ik heb het er zeker voor over. En het is een vrij grote fles ook. Want hoeveel milliliter is het wel niet? Even kijken. 300 milliliter. Dus dat is behoorlijk veel. Je doet er echt lang mee, want je hebt maar hele kleine beetjes nodig... En uh, dat vind ik echt heel erg fijn. Ja, um, mocht je ook last van de roos hebben, dan zou deze shampoo echt iets uh, voor je kunnen betekenen. Um, um, KMS kun je eigenlijk alleen verkrijgen bij de kapper. Dus ik denk wel dat je op hun website kunt zien, www.kms.nl. Of zou het alleen de .com-site zijn? Nou, volgens mij .nl. <laughs> uh, kun je zien uh, waar de verkooppunten zijn van KMS. Uh, ik woon bijvoorbeeld in Apeldoorn en bij Partners Herstaling verkopen ze KMS... Uh, dus daar koop ik het. Um, yes, ik zou het gewoon even voor jezelf checken waar je zo'n fles kunt krijgen, want het is echt de moeite waard. En mocht je het een aantal weken intensief gebruiken en je hebt het idee dat je roos nog steeds niet minder wordt, dan zou ik echt adviseren om even naar de huisarts te gaan. Want wellicht um, kan die je verder helpen. Als een anti-roos shampoo dan verder ja, niet helpt, dan uh, denk ik dat een huisarts dan het beste idee is. Um, nou, ik hoop dat je iets aan mijn tips hebt gehad. Want uh, ja, weet je wel, kan best wel. Ja, het kan jeuken en het is irritant. En um, ja, je voelt je er misschien ook niet zo lekker om. Tenminste, ik vind het altijd super vervelend als ik er last van heb. Denk van, oh, oh, Lot, weet je wel. Je hebt weer te veel schuil. Je bent weer te druk. En uh, dan zie je dat. <laughs> dan zie je dat. Uh, merk ik direct eigenlijk aan alles. Aan mijn hart, aan mijn hart. Echt, uh, het werkt gewoon door. Nou ja, yeah, anyway. Um, ik hoop dat je deze video dus leuk vond. En um, als je nog niet geabonneerd bent op mijn kanaal, uh, doe dat dan even. In ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. <laughs>